Vandaag doe ik een Q&A. Let's go for the Q&A. Laten we iets in mijn boekje gaan kijken. Let's go. En de eerste vraag is van. Moutje laag 4, 8, 4, 2, 9 En het is, wat is de langste verkering die je ooit op gehad? Heee, einde! En de volgende vraag is van... Van Sam Peeperson En het is... Wat voor zwak level heeft jouw bril? It's over 9000! Sure. Yeah. En dan is de volgende vraag van NB laagstreek 13, en het is... Wat ga je weggeven voor de 100 abonnees, bitch? Fucking bitch, ga je het nog nog invrijven dat ik de 100 abonnees had hier? Ik had 100 abonnees. En dan vinden jullie mijn zonnebril cool? Ja, jongen. Ja. Zij vinden mijn zonnebril echt heel cool. Waarom ben je zo raar? Van _@_x_ omdat ik niet normaal ben. Hoe gaat het met je leven? Vraagt Chelsea 3i. Oh, nou nee, echt Chelsea. I, I see what you did there. Huh? Uh, fucking gut. YouTube. Fuck jou. Ik had 100 abonnees. <laughs> Door naar de volgende vraag: Can I Van Suff'em Live'em. Ling nou hier! Ah. Ja. Uh... Ben jij cool? Of ik cool ben? Oh, ja zeker. Uh, laten we naar de volgende gaan. Like deze video als je vindt dat mijn brilletje zwak heeft. En als je dat niet vindt, moet je ook liken. En ook abonneren. Dat is je grootste blunder van Dumerix. Waarschijnlijk begin aan YouTube. En um, een berichtje daarna zegt... GEEN MESSEL! Dus um... shout-out naar Dumerix, anders ga ik dood. Zeg maar D.M.R.XX. X. plan later wiet te gaan roken. Smoke weed everyday, Twan, flikker op! Twan, flikker op! Je weet dat ik geen vriendin heb. Fuck jou! Welke school zit je? Op dezelfde school als de Little Daisy's. Waarom ben je een mannelijke hoer? Van Appie. Maar Appie, ik was toch een vrouwelijke hoer? Dat waren alle vragen. Uh, ik ga weer naar huis.